Gegroet, fanaten van frames en roulements. Lang geleden, hè? Ik ben nog altijd een van der mensbruggen en zoals gewoonlijk wil ik u besmetten met mijn verslaving en skaten Ik heb precies mijn tijd genomen nog een keer skatefilm te posten. Niet dat ik de voorbije maanden stop bij mijn rollerbladen. ik sta nog altijd elke dag op wieltjes. Alleen is er tijdelijk niet van gekomen om beeldmateriaal te monteren. Het is de schuld van werken, en vakantie en al. Ik bedoel maar. De beelden van dit film kunt dateren ze waren al van begin juni, dat is ver drie maanden geleden. Ik skate toen naar de Glamco Arena, de thuisbaas van de Gantwozen voor een stevige uv op de parking onder de Brico Planet. Slides, gems, transitions, ik word dan een keer flink op werken. Ik moet er trouwens nog altijd op werken. Vergeet niet dat ik nog maar een beginling ben die nog geen jaar op inlineskate staat. Ik ga de komende jaren nog veel moeten oefenen. Ik moet mijn skills zien te onderhouden, ik heb nog super veel nieuwe dingen te leren. We beginnen met wat powerslites. Doe vrij klassiek, mij omkeren, goed door mijn ene knie gaan, zodat de noek van mijn ruimende voet zo klein mogelijk wordt. Tegenwoordig doe ik ook slides met de lunge entry, ik probeer dat toch. Asha Kirby heeft daar een goede tutorial voor, je krijgt de link er gratis voor niets bij. De gladde ondergrond is perfect om slides te oefenen. Zo krijg je de beweging onder de knie, zonder dat de wielen afschuurt op de rolementen. De is wijs, maar koop je soms ook op de sluit. Daarbij is het principe dat u in ene voet blijft rollen, terwijl u in andere voet vooruit stikt om ermee te ruimen. Mijn ondervinding is dat die sluit soms van pas komt om wat te vertragen, bijvoorbeeld op een ellen. Maar in de praktijk grijp ik veel sneller naar de t-stop. De sluit ziet er soms wel wijs uit. Soms. Ik vind het meer een manierisme dan een praktische ruimbeweging. Powerslides voelen sowieso veel cooler. zonder de knie te krijgen moet je het geen 50 keer doen, ook geen honderd keer, maar minstens duist keer. En dan nog komen er soms domme stoten tegen. Tijd voor een andere oefening. Springen. Springen op in en is niet moeilijk. maar maakt wel snelheid, geduwd af en hoop gezweefd door de lucht. Het landend afgeraderlijk. is. landt het best in een scissor- of predatorhouding. Dat wil zeggen met je ene been een beetje voor het andere. Leun goed voorover, want anders kletst je achterover en breekt je bijvoorbeeld uw schouder, uw pols of je achterhoofd. Mensen die al je achterhoofd breken en het overleven zijn vertrokken voor een carrière en ziekenkast. Begin met kleine sprongjes en zodra je voetdacht kunt, kunnen wij keelkens uw actieradius gaan uitbreiden. Wat ik zelf nog zwaar op moet oefenen is oogspreken. Mijn wielen blijven precies nog te veel aan de grond plakken. Bij opgevallen aan mijn camera, de Insta360 One, presteert bij de lichtomstandigheden van een ondergrondse parking mij anders wel. Zijn opvolgers, de One X en de One R, schijnen veel beter te werken in het donker. Maar die dingen kosten kluit die ik momenteel niet heb liggen. Zie je de mijnen al? Schoon ding hè? Ik kan hem nooit gebruikt met schoorvoeten toegeven. Ik wil hem bewaaien als ik me op een ramp waag. Ah, dat is hier mijn selfie stick: een invisible selfie stick. Als ik mijn camera erop monteer, onttrekt die stick zich aan het gezicht. Gelooft mij niet? Kijk maar. Voila, ik ben alweer helemaal aan het einde van mijn Latijn. Bedankt voor het kijken, ik apprecieer dat dan al. Merci ook mocht je wel abonneren, ze mist je geen enkel filmpje. Want en ik zweer het u, het is nog het een en ander aan het komen van materiaal. Tot in de draai. Yo.